genoeg geld hebt om te eten, te drinken, onderdak, voedsel. En het is essentieel dat het individueel is. Ook de bad guys krijgen het. Dus de enige voorwaarde waar je aan moet voldoen, is dat je mens bent, levend en uniek. Krijgt... Basisinkomen. Van de gedachten word ik echt gelukkig. En het kwam uit, uit meerdere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 ongelooflijk in de problemen we hebben geen serieuze kans op werk we dwingen ze om honderden brieven per jaar te schrijven ja. uh, terwijl we eigenlijk gewoon aan de statistieken kunnen zeggen dat het weinig zin heeft ik denk dat we echt naar een ander systeem toe moeten als bijstandsmoeder bijvoorbeeld moet je langs wel twaalf loketten dat noem ik breed maar omdat rijke mensen bang zijn dat arme mensen geld krijgen waar ze geen recht op hebben Laten we die arme mensen door heel veel hoepels springen om aan geld te komen. Je gaat echt wel alles overhoop halen. En het gaat vele tienduizenden banen kosten. Namelijk bij de overheid. Want al die controles die nu nog uitgevoerd worden. Ja. hoeven dan niet ja. uitgevoerd worden. Ja. Nee, nee dat je, dus. je bent het betoogd tegen je jezelf aan het houden. Dus ik hoor alleen maar positieve punten. Nee, nee, nee, nee. In Nederland krijgt iedereen wel wat: uitkeringen, toeslagen of aftrekposten. Noem maar op. En we hebben een sociaal minimum. Bijna iedereen heeft bestaanszekerheid. Ik zie hier, je, je hebt 28 uur gewerkt. En uiteindelijk totaal netto minder 171,98 euro. Ja. Wat voor gevolgen heeft het hebben van deze woning voor jou nu je werkloos bent geraakt? De gevolgen zijn dat ik uh, totaal geen inkomen heb. Totaal geen inkomen? Nee, nee. Ze noemen mij een nugger. Een niet uitkeringsgerechte Tegenwoordig word je niet meer als werkeloze geregistreerd... als je maar één uur per week werk hebt. Dan ben je zzp'er. -er. Ja. er zijn ook regels die nu bij ondernemers uh, uh, uh, ervoor zorgen... dat ze geen mensen aannemen. Wij moeten in Nederland, alleen in Nederland... zieke mensen twee jaar doorbetalen. Ja. Maar laat mensen nou zelf bepalen... en alles wat ze dan werken, betalen ze belasting over... en de rest mag je houden. Dat is... houden we op met die toeslagen. Maar daar houden we ook op... Mensen tekorten als ze bijvoorbeeld gaan samenwonen. wat gaat het ons aan of mensen samenwonen of niet? En als je dan met z'n vieren gaat wonen in een huis en daardoor beter rond kunt komen, good for you. Niet, Ik kan me wel want... voorstellen dat dit nou zo'n punt is waar als je over 50 jaar kijkt, waar je ja. terugkijkt en je kijkt naar dit programma en weet nou dat de presentator zegt: ja, maar dan gaat iedereen bang hangen. Ik kan me voorstellen dat dit een soort evolutie is van de mens van dat, dat je er uiteindelijk achterkomt dat het veel beter is en mm. dat het mm. leidt tot nieuwe, tot Zou ja. Zou heel goed kunnen. Ja, Leiding van een oudere werkeloze. Met, met alle, het, het hele supportsysteem eromheen. Ja, dat kost zeker 30.000, 40 40.000 per jaar. Zo. So. 30.000 tot 40.000 euro per jaar per oudere werkloze. En we weten dat de kans dat hij een baan vindt zeer klein is. Het moet een feest zijn voor de vermindering van de arbeidstijd. Het krijgen van meer vrije tijd. Meer vrijheid buiten de arbeidsmarkt.werking.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 Dat ervaren heel veel mensen als uh, heel stressvol. dat en... Als er een basisinkomen zou zijn, dan zou dit probleem veel kleiner zijn. Ja. Maar als er een basisinkomen komt, zullen mensen zinvoller werk gaan doen. En ook hun zinvolle werk blijven doen. Wat een basisinkomen is, is een garantie, een fundering onder jouw leven. Ik denk dat het uh, niet zo heel lang meer duurt voordat we een basisinkomen hebben. Basisinkomen is de toekomst van de arbeidersbeweging.